Kijk naar deze video. Kijk op ons een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. 26 juli gaan wij uh, rijden bij de Evo Cup in Ermelo op het KNS centrum. En dat is een soort enka uh, En daar bestaan er drie onderdelen. Een proef door Imke Schellekens Bartels. Uh, een mental coaching van Laurens van Lieren. En een uh, vlogtraining van van Fluminio. Komen jullie ook kijken, de toegang is gratis. Zaterdag. En we gaan naar het strand. Ja, ja. We hebben bij ons daar ergens Steve met... Oh, ik zie er niet. Ze loopt weg. Oh, daar is met Pika. We hebben altijd weer meegenomen. Die zie ik helemaal niet door de zon. Daar met Alice is mee. Ja, ook verblindend is die. Het is hier wel Harry. En Belletje. En onze coole trailer. Hoe gaaf is dat dan? Hij is echt gaaf, vet. Dus Tess, die kan nu even gaan zadelen en dan gaat ons belletje voor het eerst naar het strand. Ik heb mijn meest outfit aan. Veiligheidsschoenen, Dan kan ik het water in. Oh, ik ben, oh ja, ik was het vergeten om mijn brelaarsje mee te nemen. Nou, oh, nou, ga maar even opschieten, want iedereen wacht op je. Oh, Beste hey, Tess, Bel. We hebben er zin in, ja, Kom maar, Tess. Komt nou, we gaan over een uh, zebrabappenbel. En ook wel doet ze gewoon hoor. Bel de braafste pony van Nederland. Zo, ik denk dat dit mijn nieuwe auto wordt. Nee joh, gek. Op de fiets? Nee, bel. Het is wel flexibeler. Ja, weehoe. Nou, het gaat goed. Er gebeurt eigenlijk niet veel. Ja, ze zit achter de vader aan met de zweep. Maar dat was ik te laat met filmen helaas. Zo, het is gelukt. De pony kijkt het nergens van op om me. De eerste stappen op het strand. En ook daar kijkt ze niet van op. Het is toch nog een rare pony jongens. Het boeit er allemaal helemaal niks. En ze is echt nog nooit op het strand geweest, dat weet ik zeker. Nou, ze is lekker door het water aan het waffen hoor. Kan erin, uh, hond? Nee. Steek dus laat het zien hoe het moet. Hier. Misschien worden. Gered. Ja, ze krijgt zwemles. Ik denk dat ze straks naar Engeland moet varen, uh, zwemmen. Ja, nou, ze wil het dragen, wel. draagt van mijn weg en dan draagt ze weer naar me terug. Ja, prima. Volgende dimensie, want het is natuurlijk niet genoeg als je in het water gaat. Dan moet je ook gewoon de golf in. Zoals ik zei, ze krijgt gewoon zwemles naar Engeland toe, denk ik of zo. Nou, dit vindt wel wel spannend hoor. Ja, ze gaat er toch in, dus het gaat goed. Ze verslaagd. Ze vindt wat dingen wel eng, maar ze gaat niet rennen, vervelend doen of lastig doen. Ze vindt het alleen spannend, soms wat zijhards lopen. Maar ze heeft wel de kopje hoog en de oortjes troppen, ze snuift. Maar ze doet uiteindelijk gewoon helemaal niks. Een beetje doorstappen, dat was het. Ze lijkt ook nu wel ontspannender en ze lijkt ook wel trots op zichzelf. En wij zijn natuurlijk ook super trots op haar. Nou, ze, heeft nu een, ze heeft nu een manicure gehad. Ze heeft namelijk hele schone koepjes. Kijk maar. Zie je? Helemaal schoon! Nou, geslaagd toch? dat. kan je anders zeggen. Vandaag komt iemand echt een beetje speciaal. en uh, Daniela Mierlo. En die gaan, daar gaan we iets leuks mee doen. Hier! <lacht> Wat gaan jullie doen? Poetsen. Paartje poetsen. Oké. Okay. Het komt net uit de buik, maar het komt uit de buik. En ik moet nog even vriendjes maken. En dat doe je altijd door te poetsen? Ja. Oké. Okay. Nou, is wel het allerliefste, braafste paard dat er is, hoor, dus... Ja, ik merk ik ook wel. heel veel dingen met haar. Ja. Oh, mooi. Ja. Kan ik kijk ook een beetje Nou, Kim die gaat even haar eigen groenkunst bekijken. kunsten moet ik zeggen, geloof ik. Ja, is heel goed. Ja. Oh, kijk, kijk, kijk, er kijk, kijk, kijk, jongens. Oeh. Ja, we Je wel gevaarlijk, hè, maatjes knippen. Ja, één hap en je moet weer ja, omhoog en dan nog een hap en je moet weer omhoog. Dat is waar. Ja, keek ik echt zo? Ja. Ja. Tess is aan het oefenen. Die video krijgen jullie binnenkort te zien. Wat doet ze? Ik klinkt wel mama als het groen ruikt op. Kom hier. Hey, hey. Oh, vroeg wat voor dingen. Oké. Ja. Ik doe wel op schaar, Rebecca. Uh, dat is niet mijn schaar. Oh, dat, doen doen, dat, dat is een geadopteerde schaar die in mijn poetskist op een of andere manier terechtgekomen is. En wat doe jij nu anders dan Kim? Sneller. Sneller? Uh, oh. Nee, Kim knipt en? zo. Ja. En ik probeer eigenlijk aan de onderkant zo te komen dat de bovenkant oh een beetje hier uh, overheen valt. En dan maar dit is inderdaad wel echt een rond ja, schaar echt... ik probeer het heel mooi te doen maar we hebben nog 30 andere scharen. wil je een andere schaar Ja. nee maar ik vind het wel net danielle is er en die gaat springen op rood nou ja spring springen we gaan het meemaken we gaan daar een super gave video van maken ze heeft meegenomen daar achter haar moeder kijk ik kan vinden ja daar is ze die is ook aan het vloggen die is ook aan het vloggen we hebben natuurlijk bij ons kindertje en Oh, volgens mij sta je een beetje. capte voor Kim en Chris natuurlijk. Hello. En hoewel Tess zo meteen in de vlog iets heel anders gaat spelen, vind het nu wel heel leuk om groen te zijn. Oh. Ja, ja, ja, ja. niet. Hij lijkt ja. ja, En hier heb een paard zitten. Dank je. Dus. Nou, nee, dus ja, ja, dus ja. ga je uit. We gaan toch niet met een logeerlijn springen? Dat gaat niet, schat. Ja, ja. Dan, wat ga je doen? Uh, aan de verkeerde kant opstappen en dat heb ik nog nooit gedaan en ook nog nooit met springbeugels, dus dat wordt sensatie. En je weet het linkerbeen, een beugel. <lacht> linkerbeen, nee. Wat helemaal? Nee, wat is ik achterste voren waar. <lacht> <lacht> Jullie zitten met de hele tijd in de maling te nemen, maar ik zal het even laten zien, het gaat straks gewoon over 120. Ik wil net zeggen daar ik je aan. Kijk, de Jan. Kijk, je paardens stil hoor? Blijf ze staan? Ja hoor. Ja, jij ben je nou foto's aan het maken? Ja, ja, maar jij hebt toch op atletiek geven? Te Dat is heel lang. Ja. Alles kraakt. Ja. Ja, Dat is het zadel. Oké, mm -hmm. dit is heel raar. Ga dan maar gewoon! Soepeljes! Ja, ik vond nog meevallen! Ik ben een beugel kwijt, oh ja. Ik ben mijn beugel kwijt. Oh, die is hoog. <laughs> da -da -da. Nou, ik ga echt. Goh, dus zitten. echt schitterend? Dit oh, Nou, is maar je zit wel Maar uh, je zit wel goed aan deze kant. Zit je gelijk? Ja, of vroom vind je. Ik net haar en Nou, ik heb uh, die daar uh, ondergenomen. genomen. Doe ze eens, eens uit. Want volgens mij is eentje. Ja, het schelten klopt. Welke wil je? Nou, dan doen we die korter. En Daan is even aan het losrijden op een rondje. Voel hoe ze is. En dan gaan we zo even een video opnemen. Tess loopt gewoon voor het paard langs. Niet het beste idee. Wat ga je doen, Daan? Uh, Zonder zadel. Met toen kwam Tess met het leuke idee om met z'n tweeën rond de zadel te gaan. Dus die is even de helm aan het halen. Dat is lekker nat. Ja. <laughs> en nog een klein stukje voltiertje tijdens deze videodag. Is toch schattig die twee zo. Gelukkig wegen ze allebei geen bal. En blijven ze binnen het zadel. Ze dus heeft vooral daar ook geen last van. Goed zo meisjes. Het is woensdag en Tess heeft les bij Steve wat minder bakjes in de bak vandaag. Maar dat maakt het echt niet minder. Eerst gaan we zeven sprongen laten zien. En dan zes. dus voor die zeven moet je wel wat dichter bij die stroom brengen. Langs de galopperen, Zo ja. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hey, jij kan er zelfs achter rijden. Nu zeven, ja? Je hoeft niet harder te gaan rijden. Maar hij ging een klein beetje. sprong niet in draf terug. Ja. Kan je hem wel langzaam galopperen? Hartstikke goed. Zo, kijk waar je heen gaat. Zo, en hou hem tegen. Goh. En tegenhouden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En nou een keer 6. Zo, kijk waar je heen gaat. Of tijd wenden naar je sprong. 1. 1, 2, 3, 4, 5... Oh. <laughs> en ze doet wel. Ze is er wel mee bezig, zeg maar. Nog één keer zes. Dat waren er vijf. Oh. Dat maakt niet uit. Je, doet wel, je bent wel ermee bezig, zeg maar. Je hoeft aan het nadenken. Yeah. Dus iets minder hard. En dan klim ik de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hé, hey, goed hoor. Even stappen, even hier komen. Wat zei je? Ja, zeker. Hij nam een klein beetje de balken mee. Weet je, daar komt omdat je iets, hij sprong ja, echt dichtbij. Daar had je eigenlijk weer zo'n sloot. Sprong, weet je wel, een klein beetje. Ja, en daar had het dan weer een hele ja, precies. Maar hey, je hebt er wel zes gemaakt Ja. en je kan er zelfs vijf maken en je kan er zeven maken. En als je dit kan, allemaal. Dan kun je dadelijk heel makkelijk op een springen. rondspringen. Oh, ik hoop dat jullie een beetje kunnen verstaan. Maar het belangrijkste, nou een van de belangrijkste dingen is natuurlijk je pony verwennen. Ja, ik heb hier een appeltje. En dat appeltje geef ik uh, aan haar omdat ik haar hartstikke lief vind. Maar ook om gelijk eigenlijk te zeggen, hey bel. Kan je vandaag lief tegen me doen? Fitch denkt ik wel ook een hapje. Moet je van aan je vriendin vragen? Wacht even. Fitchie ook een happy. Bel. Oké, okay, dit gebeurt vaker. Ze bijt hem gewoon al door. Alleen meestal laat ze een stuk vallen. Ja, sorry, Fitchie heeft het al laten vallen. Ze is hem nu daar aan het opeuzelen. Ik spijt me, Fitchie, man. Ja, en dan eet ze hem lekker op. Ik heb Rona ook al eentje gegeven. Ook een stuk vlas in de mond. Oh. Nou. Ik denk dat we nu al vriendjes zijn hè wel? Nu denk ze ja. Even in een appelfabriek werken en nu wil ik meer. Give me more. Het is best warm weer. En paarden vinden dat niet zo heel fijn. Ze vinden het fijn om ongeveer tussen de 10 en 15 graden. Ik hoop dat jullie me nog een beetje kunnen verstaan. O, nou afspuiten altijd zo warm weer is ja dus ze uh, laten we daar maar eerst mee beginnen jij wel hij vijf oh wat is het nu steeds een afspuiten Stopboel en dan ga ik verder met. En Oké, okay, party kom. Zo, corona staat er daarin en dan klik ik op start. Plaatsen. Dag paard! Oké, okay. uitdaging. Nee, het is niet echt een uitdaging, maar het tweede onderdeel: het kleine boefje. Die moet er ook nog uit. En met het kleine boefje bedoel ik: Bella. Nou, we zijn inmiddels al een tijdje op buiten rit. Nou ja, eigenlijk maar een half uur. Ze stapt aardig door, ze doet niet al te gek. Het is heerlijk weer. En vandaag is ze met haar grote vriendin. Kijk, panken. ja. En Margriet zit daar bovenop. Kijk, daar is Margriet. Nou en ja, alsof het oud en vertrouwd is, gaat het allemaal eigenlijk lelijk, rustig en makkelijk. Het grote voordeel is natuurlijk dat we vaker buiten gereden hebben. Dus redelijk op elkaar afgestemd zijn. Oh god, ze gaat toch dat paadje weer doen. Nou. Ze wil het paadje, paadje op, dus ik moet jullie opbergen. Ja, het kan niet anders. Ze wil het paadje Oh, let op. Ja. Oh, hij is leuk. Ja, stoppen. Kom. Ja. Nee, ja. Omdraaien als de op een Nou, nu is het weer klaar. Oké. Okay. En ik heb niet begonnen, Fran. Sorry. Sorry. Fran ja, moest er ook even over nadenken. Ik denk, nou Bas, ik weet niet, maar ken dit? Je ziet hier uit, want je ziet hier allemaal kleren klauwen. Je hebt een neuskrijg en jij hebt je lijf. Handen binnen. Je bent een beetje zoals je een bot ook hebt. In, handen binnen verward. Ja, hoofd omhoog. <laughs> handen, ah, benen binnen. Ik oh, voel me net zo'n knuiter, man. country? Alsof ik aan het binnen ben. Het <laughs> oh my god. Hey, paard, loop jij gewoon door? Oh. oh. Sorry. <laughs> Dat de paard, dat Jezus Nou, he. ja, het is ook wel erg begroeid hier. Ja, andere Ja, zo Toen... ander? ja, ja. erg was het eerst niet. Ik het groot goed, dan het is dat een of andere weg verzonnen die, uh, die je waarschijnlijk op de kopen beelden kunt zien. Maar als ik hem verkeerd ingesteld heb zijn het de foto's, maar ik de foto's ja. nog laten zien. We zijn we op een beter stuk. Hier kunnen we tenminste weer lopen. paardjes waren braaf, zijn de trap opgelopen, onder de takjes door. Nu hebben we dit mooie uitzicht. Tada! een prachtig zonnetje, dus het leven is goed. En de paardjes zijn braaf. Veel te braaf, een griep met rare ideeën. Kijk paardjes, we hebben hier kunst. Dit is namelijk de tribune. En dat is van een of andere fietsroute. We zijn hier al meerdere malen langs gereden en hebben we ons elke keer afgevraagd wat het dan in hemelsnaam is. Kunst. Vinden jullie het mooi? Laat maar weten in de comments. Wat vind jij ervan, Magriet? Ja. <laughs> ik vind het een beetje beklimmerig, kijken. Je kan erop zitten. Ik kan erop zitten. Er liggen ook lege blikjes, dus ik denk, denk dat ze dat, dat, ook, dat ook wel is. doen. Ja. Oké, okay. nou. We zijn bij Blijdorp aangekomen. Schotse hooglanders. Staat er staat zelfs daar een midden in het water. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik kan niet echt inzoomen zo op mijn paard. Maar uh, ja, Blijdorp-achtig. Blijdorp is een dierentuin in Rotterdam voor mensen die dat niet weten. Ik vind het eigenlijk wel tof. Ik heb een afwijking. Maar... En wat voor afwijking heb je? Een afwijking. Oh. Ah, hij is wel uit, de GoPro. Oh. Dus dit was het wel, jongens. De rit. En met een ruzie gehad met een fietser. Omdat ik vond dat ik een selfie moest maken en niet opletten. Sorry fietser. Maar misschien kan je wel een beetje liever tegen me doen. Ik bedoel dat ik niet erop. We hebben ganzen hier. Daar. En uh, we hebben net weer gegalopperd. Nu gaan we lekker richting huis. En ja, ze lopen hard zat. Misschien dat we nog een klein stukje kunnen galopperen straks. En voor de rest hebben we vooral uh, gestapt. Hè? Maar ze stappen zo hard dat we toch wel rondkomen. We hadden elkaar al even niet <lacht> gezien, dus we moesten even bijkomen. Ja, precies. We gaan nou helemaal fris stap. Ja. Ik moet ook zeggen dat ik stap en galop. Het lekkerste vindt buiten en het draf eigenlijk niet zo. Eens. Dat vind ik een soort uh, milkshake beweging dan. Want ze gaan eigenlijk te hard. En je wil eigenlijk ook niet zachter. Dus het zit eigenlijk voor geen meter. Maar goed, kijk dit toch. Is er mooi. Paartje is blij. Kijk er maar. Blij. Blij, blij. Blij ook blij. Het is ten einde. We zijn weer terug. Waar is Magriet? Daar. We zijn weer terug bij de nou ja, bij de plas, kijk maar. Twee uur, twee uur. ja twee uur, dat vindt daar ja. nog meevallen hoor. Ja. Het was ja. echt zo voorbij. Maar we hebben een hoop gezien, lekker bijgekletst. En nu is het tijd om de paardjes af te spoelen, wat te eten te geven en naar bed te brengen. Wil je meer buitenritten met Margriet? Laat het dan hieronder even in de comments weten. Misschien hebben jullie ook wel een leuke plekken waar we dan heen moeten. Een nieuwe uitdaging, want Fanker gaat niet heel makkelijk in een trailer. Dus dat kunnen we dan oefenen gelijk. Maar laat maar weten waar we heen moeten. Wat wil je zien van ons? Vandaag nou, is vrijdag. Zondag gaan ze de F5 starten. Dus je is nu even buiten aan het losrijden. Maar we gaan zo binnen even een proefje oefenen. Maar binnen rijden met dit weer is natuurlijk eigenlijk ook wel een soort zonde. Belletje doet het goed. Belletje doet het altijd goed. Een lekker pannetje is het ook De rest is er een proefje aan het oefenen 5B. Het ging eigenlijk heel goed. Ze gaan nu het halthouden nog even oefenen, want Bel die wil op het midden niet zo hard houden. Oh, dan gaat ze alweer. Volgens mij zijn ze uitgeoefend. Uitgeoefend, het is ook echt warm, jongens. Het is ook een beetje warm. Ik ben wel blij dat ze niet gehoest heeft. Wow, dat ja, je moet even goed uitstappen, lekker afspoelen, uh, spoelen, zweetmesje pakken. Oké, okay, okay. Ik zie niks. Ja, dat kun je op de videocamera niet zien, maar ze is inderdaad dus weet. Oh. Lekker hè? Dan wel was af en toe. En er zit natuurlijk luchtgaten, in, dus dat is sowieso fijn. Goede hitte. Woe, van je afstomen. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Vergeet niet zesde nog jullie naar de Evo Cup te kijken. Het is in... Ermelo. Het is in Ermelo en de toegang is gratis. Iets met blunders? Nee. <laughs> Doe vooral een duimpje omhoog als je het leuk vond. En tot de volgende keer. Doe! Doei!